Vroeger, toen de mens nog geen gebruik maakte van de cloud, was het leven een stuk wilder. Je sleurde van hot naar her met je ledenadministratie. En als je geluk had, maak je gebruik van een paper serversysteem met erop nog duurdere softwarelicenties. Maar gelukkig is dat alles nu verleden tijd met de komst van de cloudoplossingen. Simpelweg gezegd is het werk in de cloud, het opslaan en opvragen van software en bestanden... Op een andere locatie dan je eigen locatie. Dus gewoon via internet eigenlijk. De term cloud is eigenlijk misleidend. Het is natuurlijk gewoon internet. En dat is net als een wolk niet tastbaar. Een cloud server is natuurlijk niets meer of minder dan een gewone server die aan het internet hangt. En alleen voor jou toegankelijk is. Het grootste voordeel is namelijk dat je 24 7 op elke willekeurige plek toegang hebt tot je bedrijfsdata en je bedrijfsapplicaties. Via je pc, je laptop, je tablet of elk ander mobiel device. De cloud is namelijk onafhankelijk van de hardware. En als er wordt ingebroken of er is brand bij je thuis of kantoor, dan zijn je bestanden veilig opgeslagen in de cloud en kun je altijd ongestoord verder werken.